Hulp bij stoppen met roken. Ik ben blij, want ik word mama. Maar ik rook. Ik wil graag stoppen. Maar hoe? Dit is Wendy. Ze is zwanger. Dat was een leuke verrassing. Wendy is blij en wil een goede mama zijn. Ze wil het beste voor haar kindje. Wendy is wil niet roken tijdens de zwangerschap. Ze voelt zich slecht over het roken. Stoppen met roken is niet makkelijk. Nu ze zwanger is, rookt Wendy minder. Ze weet dat roken niet goed is. De giftige stoffen in de rook gaan naar de baby. Zoals nicotine. Dat is erg ongezond. Stoppen met roken vindt Wendy moeilijk, want ze is gewend om te roken. Ze rookt als ze stress heeft of zich verveelt. En als ze met anderen is die roken. Kan ik wel stoppen, denkt Wendy. De baby krijgt zuurstof en voeding via het bloed van Wendy. Als Wendy rookt, kan er minder zuurstof en voeding naar haar baby.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 En dat de gezondheid van de baby niet in gevaar komt. Ze wil wel stoppen met roken. Maar hoe? Als het lukt om te stoppen, heeft dat veel voordelen voor haar gezondheid. Wendy kan makkelijker ademen. Ze kan ook beter ruiken en proeven waardoor het eten lekkerder smaakt. Ze krijgt minder snel gele tanden en rimpels. En ze heeft minder last van slijm in haar keel en hoest minder. Wendy krijgt ook een betere conditie en meer energie. Dat maakt haar blij. Als ze nu de trap neemt, is ze snel buiten adem. Als ze geen sigaretten meer koopt... Kan ze het geld sparen voor leuke dingen? Wat vind jij een belangrijke reden om te stoppen? Wendy heeft een afspraak bij de verloskundige. Haar goede vriendin Kim gaat mee. Wendy krijgt een echo van haar baby. Ze ziet de baby bewegen. Het gaat toch goed met de baby?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 kan hij beter groeien. Wendy zegt, als ik niet rook, krijg ik stress. Is stress slechter voor de baby? De verloskundige vertelt, roken is slechter voor de baby dan stress. En roken geeft ook stress. De verslaving zorgt voor stress in je lichaam. Als je kort stress hebt,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 als je wilt stoppen met roken. 1. Een stopdag kiezen. Dit is een datum waarop Wendy helemaal stopt met roken. 2. Afleiding zoeken. Als Wendy bezig is, denkt ze minder aan roken. 3. Goed voor jezelf zorgen. Als je goed voor jezelf zorgt, zorg je goed voor je baby. 4. Hulp vragen. Stoppen met roken is moeilijk. Als anderen helpen, is dat makkelijker voor jou. Stap 1. Wendy's stopdag. Het is Wendy's stopdag. De datum waarop Wendy gepland had...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 Stap 2. Afleiding zoeken. Wendy is nu gestopt. Het is niet makkelijk. Ze is soms moe, chagrijnig of boos. Of ze heeft zin om te roken. Het is normaal dat ze zich soms zo voelt. Deze gevoelens gaan weer voorbij. Het komt omdat er nog stoffen uit de sigaretten in haar lichaam zitten. Het wordt iedere dag makkelijker. Wendy heeft een leuke, nieuwe hobby. Ze maakt kleertjes voor haar kindje. Nu Wendy druk is, denkt ze minder aan roken. Als ze toch zin krijgt in een sigaret, drinkt ze een glas water. Daarna doet ze iets anders. Zoals buitenlopen of fietsen, naar de winkel op bezoek bij een vriendin, schoonmaken of de was doen. Wat is voor jou een goede afleiding? Stap 3. Goed voor jezelf zorgen. Nu Wendy is gestopt met roken, heeft ze soms meer honger. Dat is normaal. Het hongergevoel wordt minder. Ze koopt gezonde snacks. Zoals komkommer, tomaatjes, worteltjes, noten en fruit. Wendy maakt vaak iets gezonds klaar. Ze moet er wel aan wennen, maar het geeft haar een goed gevoel. Omdat ze goed voor zichzelf zorgt, zorgt ze ook goed voor haar baby. Stap 4. Hulp vragen. Wendy heeft aan vrienden en familie verteld dat ze gestopt is met roken. Iedereen is trots op haar. Zij heeft afgesproken dat niemand meer rookt in haar huis. Als ze met vrienden of familie is, vraagt ze... Ik ben gestopt met roken en vind het nog moeilijk. Wil je mij helpen en niet roken als ik erbij ben?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 Je bent al bijna een week gestopt. Als je wilt, kun je nu weer stoppen. Je weet dat je het kan. De volgende dag stopt Wendy weer. Wendy is trots. Want iedere dag die ze niet rookt, telt mee...